Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, ik ben Jurgen en in deze video ga ik opdracht 5 van het HAVO examen 2019 eerste tijdvak bespreken. Die gaat over de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteitsratio's en wel de current ratio, de EVVV, de REV, RTV en IVV. En het heeft natuurlijk alles te maken met domein G van bedrijfseconomie. Laten we beginnen. Deze opgave bestaat uit vraag 22 tot en met 27. Die zie je hier zo. Hier zie je de informatiebronnen die erbij horen. Hier zie je het formulierblad wat erbij hoort. En dit zijn, is het verhaaltje wat bij de opdracht zit. Laten we eerst het verhaaltje even eventjes doornemen. In deze opgave blijft de BTW buiten beschouwing. Verder zien we dat Thierry van Beek een bedrijf wil overnemen, namelijk de WIT Transport. En dat gaat hij overnemen indien 4 uh, van de 5 in informatiebron 7 genoemde getallen bij de WIT positief afwijken van de branche gemiddelde. Dit is eigenlijk allemaal non-informatie, dus die ga ik eventjes weghalen. En om nog wat extra werkruimte te krijgen, ga ik gewoon weer beginnen met vraag 22, pak even die erbij en de bijbehorende formule voor vraag 22. Laten we gaan starten. Vraag 22 werd in totaal 28% van de scorepunten behaald, zo'n lastige opdracht. Bereken voor de wittransport de current ratio per 31 december 2018. En dit was het formuleblad wat we erbij konden gebruiken. Nou, voor 31 december 2018 moesten we dat dus gaan berekenen. En de current ratio is gegeven de vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen. Hé, hey, maar dat is raar, want ik heb altijd geleerd dat de current ratio is vlottende activa plus liquide middelen gedeeld door het kort vreemd vermogen. Nou, dat zie je eigenlijk ook wel terug in deze opdracht. Je ziet namelijk, als we informatiebron 6 er dus eventjes bij pakken en we voor 31 december gaan rekenen, dus ik heb 1 januari eventjes geblurd, eens even kijken, ja vlottende activa plus liquide middelen, maar ze hebben geen geld om mee te gaan betalen. Dus ja, in de teller komt te staan het geld wat bijna geld is, dat is de debiteuren en de effecten vooruitbetaalde bedragen, de voordelen btw, en geld waar je direct mee kunt betalen, maar dat hebben ze niet. En om je niet in de war te brengen, hebben ze gezegd, nou dat is dus alleen in dit geval de vlottende activa, want als we hier neer zouden zetten vlottende activa plus liquide middelen, gaan leerlingen zich helemaal suf zoeken naar liquide middelen die er niet zijn. Nou, in dit geval de vlottende activa zien we hier zo staan. We weten dat deelnemingen, dat zijn geen vlottende activa, hè, dat is een belangenbedrijf, bedrijf. Dus dan heb je aandelen van een ander bedrijf met als doel om daar een duurzame relatie mee op te bouwen. Nou, dus dat hou je langer dan een jaar aan. Vanaf hier beginnen de vlottende activa, dus die kun je allemaal bij elkaar optellen. Dan weet je dat het 440 is. Moeten we hier even kijken hoeveel kort vreemd vermogen heb ik. Hier moet ik obligatieslang, is lang, obligaties lang, ah, is kort vreemd vermogen. Dus die, die en die. En het resultaat is weer eigen vermogen, dus het kort verenigde vermogen is dit. Nou, tel je dat bij elkaar op, kom je uit op een current ratio van 2,2. Nou, nu we dit weten, kunnen we door naar vraag 23, want die heeft natuurlijk van alles mee te maken. Kijk, je ziet, we hebben het helemaal goed gedaan voor iedere fout, overigens 1 punten vanaf. Bij vraag 23 noemt twee bezwaren van de beoordeling van de liquiditeitspositie van de wittransport aan de hand van de current ratio. In totaal werden hier zo 17 punten behaald. Lees de vraag ook even goed. Noem twee bezwaren. Dus twee bezwaren. Nou, dit is gewoon theorie. Je had kunnen zeggen, het is een momentopname. De betalingstermijnen zijn onbekend. Je weet niet of dit geld bijvoorbeeld eerder binnenkomt dan dat je die moet betalen. Dat zie je hier zo niet staan. Je zou kunnen zeggen, misschien krijg je wel niet al het geld van die debiteuren. Misschien zijn er wel heel veel dubieuze debiteuren. En je zou ook geleerd kunnen hebben, ja, voorraad is moeilijk verkoopbaar. Misschien hebben ze wel een ijzeren voorraad. Maar punt is... Dit bedrijf heeft geen voorraad, dus dat gaat in deze context helaas niet op. Zou het bedrijf wel een voorraad hebben, dan zou je dit prima als argument neer kunnen zetten. Maar in dit geval dus niet. Even checken bij het antwoordmodel. Ah, er staat nog wanneer de kandidaat heeft geantwoord voorraden. Oké, okay, nou, dan mag je dus geen scorepunt toekennen. Twee punten kun je halen. Per juiste antwoord krijg je dus een punt. En als we gaan kijken, dit zijn dus juiste, mogelijk juiste antwoorden. Vergeet er niet, je moet er twee noemen en wat hier vaak misging is dat er eentje genoemd werd of dat er twee genoemd werden en dat dan bijvoorbeeld de voorraad moeilijk verkoopbaar ook werd genoemd. Nou, Dat kan in dit geval niet, want ze hebben geen voorraden. Door naar vraag 24. Bij vraag 24 moeten we de solvabiliteit per 31 december 2018 gaan uitrekenen, die je dan als volgt uitrekent. Als een statistief formuleblad moet je ook echt dit kerngetal gaan gebruiken en niet een ander solvabiliteitskerngetal, dat kan wel. Alleen in dit geval is dat dus niet juist, want je moet echt het solvabiliteitskerngetal gebruiken die in de opdracht gegeven wordt. Nou, 35% van de punten werd behaald door de examenkandidaten. Op 31 december 2018 moeten we de solvabiliteit uitrekenen. Eigen vermogen, gedeeld of vreemd vermogen. Gaan we in de balans even op zoek naar het eigen vermogen. Op 31 december 2018, nou, ik ben blij dat ik 1 januari nog steeds geblurkt heb. Even kijken, eigen vermogen. Nou, dat was geplaatst aandelenkapitaal plus de reserves plus de onverdeelde winst. Even kijken. Aandelenkapitaal plus reserves plus onverdeelde winst, dat is deze. Dus het eigen vermogen komt neer op 452. Gaan we verder kijken. Hoeveel is dan het vreemd vermogen? Nou, kort vreemd vermogen wisten we al. Dit is alles lang vreemd vermogen. Langlopende voorzieningen. Obligatielening. oké. Okay. Het vreemd vermogen komt neer op 1248. Die twee door elkaar delen, komt neer op 36,2%. Even checken met het correctievoorschrift. Ah, Zie doen ze exact hetzelfde. Overigens is dit natuurlijk niet 452 en dit ook niet 1248. Zou eigenlijk aan allebei de kanten nog 1000 bij moeten. Voor die deling maakt dat natuurlijk niet uit. Dan door naar vraag 25. Leg uit dat het door een slechte solvabiliteit van de onderneming lastiger kan worden om nieuw vermogen aan te trekken. Deze opdracht, die werd wel vrij goed gemaakt. Uh, 78% van de scorepunten. Want een bedrijf is natuurlijk, als hij niet sofaal is, het risico voor degene die het geld gaat uitlenen, groter wordt. Want de kans dat het bedrijf zijn geld terugkrijgt bij faillissement wordt lager. En daardoor willen geldgevers hun geld liever niet aan dat bedrijf uitlenen. Als je veel vreemd vermogen hebt ten opzichte van je eigen vermogen en dat bedrijf gaat failliet, ja, dan moet je als vreemd vermogen verschaffen maar zien dat je überhaupt je geld nog terugkrijgt. Of dat je het in ieder geval helemaal terugkrijgt. Die kans is niet zo groot. Nou bij vraag 25 zag je ook. Dat dat ook het juiste antwoord was natuurlijk. Um, 78% van de scorepunten werd behaald. Dus dat nou, lijkt me niet heel zinnig om hier nog heel lang bij stil te staan. En dan door nu naar vraag 26. Vraag 26 was een pittige opdracht. 30% van de scorepunten werd daarbij behaald. Je ziet ook dat ik ondertussen 1 januari niet meer geblurd heb. En ik informatiebron 7 alvast even heb opgeroepen. Bereken voor de wittransport de RTV over het jaar 2018. En dat is dit de formule die erbij hoort. Het staat eruit het formuleblad. Nou, neem nemen we even over. Over het jaar 2018 moet ik dit gewoon invullen. Nou, gaan we eens even op zoek. De teller, gaan we die eerst maar eens even proberen. Resultaat, plus venuts, of resultaat voor vennootschapsbelasting plus de interestkosten. Dat resultaat voor vennootschapsbelasting, die kan ik heel makkelijk natuurlijk uit de resultatenrekening halen. Ik had hem ook hier vandaan mogen halen. En dan de interestkosten. Even kijken. Potverdikkie, staat er hier zo, puntje, puntje, puntje. Ik moet die interestkosten hebben. Hoe kan ik erachter komen? Zie ik hier iets over de interestkosten staan? Nee, niks over wat je gemiddeld betaalt of zo. Ik zie wel dat de mutaties in de balansposten halverwege het jaar plaatsvonden. Oké, okay, dus ik zie dat mijn crediteurs is een afgenomen met 9 dat ze halverwege het jaar zijn. Dus als ik het gemiddelde wil weten, kan ik gewoon die bij elkaar optellen, delen door 2. Hetzelfde geldt voor dit kan Ik ook gemiddelde uitrekenen die bij elkaar optellen, delen door 2, et cetera. Oké, okay. ja, dan heb ik nog steeds niet de interestkosten. Dan naar informatiebron 7, liquiditeit, nee, niks over interestkosten, solvabiliteit, nee, die hadden we net al wel uitgerekend, net als de current ratio. Um, rentabiliteit, eigen vermogen was winst, gedeeld door gemiddeld eigen vermogen, dus ook niks. vreemd vermogen was interestkosten gedeeld door gemiddeld vreemd vermogen. Hey, daar staat natuurlijk wel iets over mijn interestkosten in. Dan moet ik kijken, mijn IVV weet ik, die is namelijk 4% kan ik mijn gemiddeld vreemd vermogen achterhalen. Nou, die weet ik ook. Want ik zie namelijk hier mijn vreemd vermogen stukjes allemaal. En ik weet ook dat de mutaties in de balansposten halverwege het jaar plaatsvinden. Dus als ik het gemiddelde wil uitrekenen, kan ik gewoon begin plus eind gedeeld door 2 doen. Nou, gaan we eens even kijken. Dit wisten we al hoeveel het bij elkaar opgeteld was. Dat was namelijk 1248. Dat hadden we in de vorige opdracht al gedaan. Moeten we alleen deze nog allemaal even bij elkaar optellen. En dan plus die 1248 doen, dan heb ik vreemd vermogen begin. Plus vreemd vermogen eind van het jaar en dat dan delen door 2, kom ik uit op 1233, kan ik verder invullen. 4% is de interestkosten gedeeld door 1233 keer 100%. Als ik hem wil oplossen wil ik altijd graag naar zo'n soort dingetje toe. 2 is 6 gedeeld door 3, betekent dat die keer 100 minder weg staat. moet ik aan allebei de kanten even gedeeld door 100 doen, dan is die keer 100 weg. Dus hier gedeeld door 100, dan is die weg. Hier gedeeld door 100, kom je uit op 0,04%. Dan wil ik deze weten, dat is eigenlijk die 6, dat doe ik dus 2 keer 3, 0,04 keer 1233, komt neer op 49,32. Dus nu wil ik de interestkosten. Dan het gemiddeld totaalvermogen uitrekenen, dat is het eigen of totaalvermogen begin van het jaar plus totaalvermogen eind van het jaar en dat dan delen door 2. Kom je uit op dit, mag natuurlijk ook deze plus die gedeelte 2, komt hetzelfde uit, geeft een RTV van 6%. Even checken met het antwoordmodel. Nou, klopt helemaal. Je kreeg een punt voor de gemiddeld vreemd vermogen uitrekenen. Dus je moest in ieder geval richting de IVV, als je dat eenmaal doorhad, dan was je er wel. Dan kon je er naar de interestkosten uitrekenen en doorrekenen met de RTV levert die alsnog een punt op. Door naar de laatste. Bij vraag 27 moeten we laten zien of Jerry gaat besluiten of hij de wit gaat overnemen. Dat gaat hij doen op het moment. Dat in ieder geval 4 van de 5 of 5 van de 5 van die kerngetallen beter zijn dan die van de branchgemiddelde. Nou, hier zie je die kerngetallen staan. Dit hadden we allemaal uitgerekend. Gaan we gewoon eens even kijken. Bij de branchgemiddelde voor de current ratio scoren 1,8. De wit score 2,2. Dat is beter. Bij de solvabiliteit moet je altijd even goed kijken wat voor kerngetal wordt er nou gebruikt. Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen. In dit geval dus hoe hoger, hoe beter. Want hoe meer eigen vermogen er is ten opzichte van vreemd vermogen hoe solvabeler een bedrijf is. Nou, in dit geval zie je dus dat de WIT het beter doet. De rentabiliteit van het eigen vermogen van de WIT is slechter. Interestvereend vermogen. Ah, wij moeten meer interest betalen over ons vereend vermogen dan de branche, dat is ook niet goed. En je ziet dat de rentabiliteit van het totaalvermogen is ook lager, dus die is ook slechter. Nou, dan tot slot de conclusie. Zal de wit transport dat dan wel of niet gaan overnemen? Nou, gaan ze niet doen, want slechts twee kengetallen zijn beter. Dus dat is nog minder dan de vier die minimaal nodig zijn. Dus ze gaan het niet doen. Vergeet niet dat door te strepen. Even checken. Nou, dit klopt allemaal wat we gedaan hebben. Je kreeg een punt voor die conclusie. Vergeet die dus niet. Nou, wil je nog extra oefenen? Dan kun je het bedrijfseconomie-examen van HAVO 2020 eerste tijdvak maken. Dan opgave 3, daar heb je ook zo'n opdracht met kengetallen. Wil je nog extra uitleg over kengetallen? Kijk dan naar de YouTube-pagina. Van Schuit legt uit, zit achter deze QR-code. Bedankt voor het kijken!